Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Kijk eens Joyce! Dat smaakt goed Joyce! Hé hey, Joyce! Nu hebben jullie twee zakken en ze zijn allebei half vol. Kijk eens Joyce! Een stukje loof! Ho, oh, Joyce! Ja, dat wordt toch eens lekkerder natuurlijk. Ja, Blackjack komt nog niet. Ho, oh, Joyce, kom maar, Joyce! Hé, Joyce! Goed zo, Joyce! Ik ga deze even pakken, want dat is een beetje zonde als die daar ligt. Misschien dus is die taxi nog kapot getrapt. Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Oeh, nu breek je hem in stukjes. Ja, nu ligt de helft op de grond. Ho, oh, Jos! Het is wel een beetje poeprek. Niet paardrijk, maar poeprijk. Goed zo, Joes. Oh, Ho, Hier. Ik moet even een telefoon opnemen. Ik weet niet of het lukt.